De deelnemers kunnen een afwisselend programma verwachten van verschillende sprekers die alles gaan vertellen over de ontwikkelingen rondom de Digital Workspace. Ik vind het event goed opgezet, het is gemoedelijk, toch ook professioneel. Sessies gehad: tevreden partners en hele blije bezoekers. Dus al met al, wij zijn super tevreden en kunnen niet wachten tot de volgende editie. zien.